Ja, welkom bij Agressie de baas. We gaan de theorie nogmaals aan de praktijk hebben we al eens eerder gedaan. Ik ben, sorry, ik ben even, even heel erg kwaad. Ik heb hier buren een paar verhuizen verderop wonen en die denken dat ze elke nacht of elk weekend een feestje tot 4 uur s'nachts moeten uh, gaan vieren. En ik, ik doe geen oog meer dicht. Ik ben eigenlijk helemaal zat. Dus uh, ik weet niet of ik het goed ga aanpakken. Dat zien we wel, dat bespreken we later. Oh, ik ben helemaal opgefokt. Ja, hallo? Uh, uh, uh, ja, kun je de telefoon even de muziek even zachter dan kunnen we elkaar verstaan? Hier maar waar? Ik ben uh, de buurman van een paar huizen verderop, ja? Ja, ken je me niet? Nee. Nou, ik ken jou wel. Oh. De hele buurt kent jou. Nou, jongen. Uh, we hebben allemaal last je... van jullie feestjes. Tot, Welke tot vier feestjes? uur, uur, uur, uur, uur nachts. Welke feestjes? Ja. Heb je een delirium of zo dat je niet Tja, eens meer weet. Uh, Doei, man, we heb je het over? Vier, tot vier uur s'nachts geven jullie feestjes. Ah. Je gaat toch wel een keer een feestje houden? Kom op! Oh, keer, ja. Weet je wel hoe hard ik moet werken? Mag ik ook eens een keer een ja, feestje houden? Wat denk je van mij? want ik hard moet werken? Dus jij bepaalt wanneer ik mag slapen? Nou, het liefst wel ja. ja Kom op maar zeg. Mijn vrouw, mijn, mijn vrouw heeft migraine. Nou, ja. en mijn vrouw heeft kanker. Jeetje mina. Nou ja, is toch niet te geloven? Ik vind het gedrag onacceptabel. Maar was mijn gedrag wel acceptabel? Het begin is al helemaal verkeerd. Je moet niet emotioneel bij iemand aangebellen. Zorg eerst dat je rustig wordt. Stop met vooroordelen, want we hebben aannames over die ander, ASO of wat dan ook. Maar daar kan iets heel anders achter zitten. We gaan het eens op een andere manier insteken. Misschien gewoon eens heel anders. We gaan het gewoon proberen. Want we willen geen gelijk, we willen geluk. We willen gewoon vredig naast elkaar wonen, toch? Ja, wacht even, ik even naar uh, de deur. Ja, Goedendag Ik ben Mike. Ik ben van Drie Huis Verder. Ja. Uh, ik zou graag even met u willen praten. Zou de muziek iets zachter kunnen? Oké. Oké. Right. Ja? Right. Hey, ik wilde graag even wat bespreken. Ik merk dat jullie veel feestjes hebben. Vaak ja. tot. Uh, nou, dat moet hartstikke zomaar zijn. Dat moet absoluut kunnen. Wij houden ook van feestjes natuurlijk. Ja. Alleen ik merk dat jullie uh, elk weekend een feestje geven. Vaak tot 4 uur s'nachts. Dat uh, ja, vinden wij een beetje. Ja, tuurlijk. Maar dat vinden wij een beetje laat. Want we willen vaak eerder slapen. Mijn vrouw heeft migraine. Oh. mijn vrouw is ook heel ziek ja. Oh, is dat zo? Naar. Ja, dat gaat niet ja. goed nee. nee. Hmm. Maar... maar zouden we er iets over kunnen afspreken? Een bepaalde eindtijd of zo, dat jullie dan eerder naar binnen gaan? Zou dat, zou dat mogelijk zijn? Nou, daar kunnen we het wel een keer over hebben, we het natuurlijk het er eens over hebben. Anders ja. uh, komen jullie een keer bij ons. Uh, ja. Gewoon. gezellig, dat ja, we, uh, op een rustige manier ja. kunnen we elkaar ook beter leren kennen. Ja? Ja? Dat is ook. Oké, okay. nou, nou, hey, bedankt. Goedemiddag. Dat is de beste manier. Kijk, dit is natuurlijk een zeer happy end. In de praktijk kan het wel iets anders lopen, maar stel je eerst even netjes voor. Probeer je in iemand anders de situatie te verplaatsen. Doe geen aannames. Omdenken is hier ook weer heel belangrijk. En uh, probeer uh, te benoemen wat je zelf als lastig ervaart. Ga niet zeggen van jij dit en jij dat, maar wat je zelf als lastig ervaart. En of we er samen uit kunnen komen. Als je dat op die manier aanvliegt, dan, uh, dan heb je kans op succes. En over aannames, daar gaan we de volgende keer over hebben, want hangjongeren en vooral allochtonen jongeren veroorzaken ook heel veel overlast. Maar is dat altijd wel zo? Hebben we daar zelf ook niet veel te veel aannames over? Dat gaan we de volgende keer bespreken.